Dag Stefan, dit is de tijd waarin beursgenoteerde bedrijven met resultaten komen. En de beurs lijkt een goede doen, hè. we zagen onlangs nog een nieuwe piek voor de Bel20 ook. De impact van het coronavirus, waar we vorige keer over gesproken hebben, die is al bij al beperkt gebleven? Ja, die heeft zich vooral op de Aziatische beurzen getoond met toch correcties van 5 tot 10 procent. Als we kijken naar de Amerikaanse en de Europese beurzen, daar is die correctie beperkt gebleven tot 2 à 3 procent. Ook op de Bel 20 trouwens. En als we nu kijken naar de dip die de Bel 20 heeft gehad uh, twee weken geleden, dan is die Bel 20 al met 7 procent gestegen. Ook in dit geval dus was de dip die we gehad hebben een nieuwe koopgelegenheid. Intussen is het resultatenseizoen begonnen. Wat zien we tot nu toe bij de Belgische beursgenoteerde bedrijven? Wel, we zijn nog maar aan het begin van het resultatenseizoen, maar ongeveer 25% van de bedrijven heeft zijn resultaten gepubliceerd. En wat we daar zien, is dat toch ongeveer 55% van de bedrijven het beter doen. Zowat 25% is in lijn met de verwachtingen en enkel 20% doet het slechter dan de verwachtingen. Dus al bij al zien we dat die resultaten vrij goed ondersteund blijven. Heb je een voorbeeld van een bedrijf die het inderdaad goed blijkt te doen? Wel, Barco was een mooi voorbeeld uh, en ook een beetje een ambigu voorbeeld natuurlijk. Zij publiceerde goede resultaten, er was sterke groei in 2019, zowel op omzet als op winstgevendheid, maar toch zagen we bij de resultaten het, uh, de koers met 7% dalen. En dat was vooral omwille van de vooruitzichten. Barco gaf in zijn vooruitzichten aan dat de eerste helft van dit jaar iets moeilijker kan zijn met iets lagere groei. En dat was het onrechtstreekse gevolg van het coronavirus in China, uh, waar zij een belangrijke activiteit hebben. Uh, en dus zagen we Barco 7% Lager gaan. Dus voor die groeibedrijven, die techbedrijven, die aan hoge waarderingen noteren, is er soms toch ook wel een risico. Als we over de resultaten spreken, wat zien we dan als trends op de Europese en de Amerikaanse beurzen? In het algemeen blijven die winsten goed ondersteund, ondersteund, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Uh, maar wat we wel zien is een divergentie. We zien dat uh, vooral de technologie- en groeibedrijven het heel goed blijft doen. Die krijgen zeer hoge waarderingen op de beurs. Anderzijds zien we dat de cyclische bedrijven, banken en verzekeraars, waar de visibiliteit op de winstgevendheid minder goed is, dat die aan zeer lage waarderingen noteren. En wat kunnen we hier nu uit afleiden voor de komende maanden? Zitten we in een stierenmarkt? Wel, de Amerikaanse beurs, zeker en vast, die zit eigenlijk al in een stierenmarkt sinds het herstel van de crisis midden 2009. Wat we vandaag zien, is eigenlijk dat ondanks uh, die sterke beurzen, het verwachte excessrendement dat we kunnen verwachten van aandelen ten opzichte van obligaties hoog blijft. Dus wat dat betreft zijn aandelenmarkten ondanks die sterke prestaties niet overdreven gewaardeerd. En dus in het geval dat de rente voor de komende jaren laag zou blijven, wat toch een beetje de algemene verwachting is, uh, dan blijven aandelen vandaag veruit de goedkoopste activa klasse. Bij de dips dus. Bij de dips, wat mij betreft, is volatiliteit in dit geval uh, alternatief voor opportuniteit en dus inderdaad bij de dips. Stefan Genou, hartelijk bedankt voor je inzichten. Graag gedaan.